Reported. Ik heb ook weer aan het aangedaan gedaan en uh, zou hier om de hoek worden. Vallen. Sorry. Knieën. Laten vallen wat ik ook heb. Die gaat er meteen vandoor. Achtervolging gestolen voertuig hoge snelheden richting oh nee oh, nee. nee doen niet doen, nee, doen ik ga niet weer achtervolgen doen stoppen right hey. Hallo mensen leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video Mijn naam is GTA 5 lspd en Spiti en Mora en vandaag ga ik op pad met deze zieke Turan 2011 uh, gemaakt door team MOH, er zit een reflective skin op, je zult hem nu nog niet heel goed zien, alhoewel je ziet het toch wel uh, kijk eens. Ja, reflective skin is dus ja die, die weerkaatst eigenlijk het licht. Dat uh, is super vet. Uh, nu is het nog over, ja, licht zeg maar. Uh, we gaan uh, de, de avonddienst uh, in een beetje nachtdienst. Uh, dus uh, jullie gaan hem zeker nog uh, mooi zien met de reflective skin. Uh, even kijken alarm ligt eruit, moet nog even goed de ILS installeren. Ja, waar staan we nu? We staan eigenlijk gewoon uh, waar ik mijn, uh, waar ik inspande. Ik heb soms echt geen zin om helemaal richting, uh, richting de, <coughs> richting een politiebureau te rijden. Maak er wel zin om op te nemen, dus dan ja, dan span ik gewoon alles in op de plek waar ik, uh, waar ik begin. Dus waar ik uh, inspan, in dit geval was dat zo waar ik net stond uh, meldingen staan aan Wim is zijn gemeld is solo vandaag en uh, bijzonderheden voor deze dag heb ik niet alleen doe ik nu zelf schakel en dat is niet zo handig dus we zetten hem lekker in een automaat en we gaan het zien wat hier links bijvoorbeeld al langs rijdt ja dat kon ik dus echt niet zien Audi RS7 geloof altijd even de moeite waard om die, die te controleren Dan gaat hier op. Nou lijkt me niet voor niks, want ik geloof dat hij of langzaam rijdt of heel erg slingert juist. Ja, slingert. Stop voor staan. Ja joh, knal hem daar maar tegen. Goed. Eerste staanhouding van vandaag, Audi RS7. Die waarschijnlijk uh, iets heeft gedronken. Goedag. we gaan even rijbewijs van de zien. James, dankjewel James. Even kijken. Die is verlopen James. Je geeft me een verlopen rijbewijs. Niet zo handig. Ik ga wel mijn keur van krijgen, maar wat nog belangrijker is. Heeft u toevallig gedronken? Nee. Toevallig drugs gehad. Mijn visioen. Die, die, die bloemen. Hel nee. Uh, Hel no. Oké, okay. nou goed. Beetje raar. Ik uh, ga in ieder geval even. Uh, een uh, is bij doen, maar blaasdruk stop, zeg blaas, blaas, blaas, oh, maar even kijken, oké, okay, ik zit dronken. Maar met de drugs lijkt er misschien toch wat uh, een ander verhaal. Ja, positief of cannabis. Goed, je mag uitstappen. En ik vorder bij deze alle verboden middelen die je bij hebt. Hey. Mag even hier gaan staan. Ik ga ook even je voertuig uh, doorzoeken op basis van de, oh weet, weet, die wet ook alweer. Ik weet niet meer. Um, over met nou nee, ja iets zoiets. even staan vriend kom ah, ik pak hem zo wel die is toch niet staan en even de kofferbak doorzoeken. en dan heb ik de hele auto wat mij betreft doorzocht uh, oké okay. kom hier <coughs> stop die auto ook maar ik niet kom hier oké okay, goed hey, jij bent aangehouden rijden om invloed van cannabis niet de andere verplichting je maar op een advocaat wil je daar gebruik van maken uh, ik wil het niet veroorloven, maar met een RS7 denk ik dat wel. Dan uh, krijg je dat niet toegewezen van het Openbaar Ministerie. Ik ga jou nog even fouilleren. Mijn collega vraagt om een assistent. Hij Hij en wat had hij bij? Ik heb hem, ik heb hem niet kunnen afmaken door. Uh, Doe eens rustig joh. ik kan we hem wel nodig toetreden. Dat is binnenkort 380 euro even, dat je het weet. Uh, deze kan hier niet blijven staan. Dus je gaat hem afslepen en hij krijgt... Uh... Ik ga die mevrouw eens even aanspreken. Ik vind het een beetje raar gedrag wat ze tegen Wim vertoont. Dat is nergens van nodig, Wim doen, maar gewoon zijn werk. Dus stop voor staat alweer aan. Oh, sorry auto. Ja, dat was mijn fout. Je hebt alle weg om te toeteren. Ja. The good aids, Ah, oké. Farms. Oh oké. Okay. Oh, okay. Hallo. Hey. We gaan je, we, we gaan je eens zien. staan. Ah, Goed, de volgende keer even de mannen tegen Wim, ja? Pek ik niet, hè? Dat ze geen geduld hebben. Ah, we gaan eens kijken naar een bridgeway. Uh, melding van... Uh, het verbreken van een contactverbod oftewel uh, iemand heeft een contactverbod tegen iemand anders en uh, die persoon is toch bij hem in de buurt ja ik weet niet hoe vaak ik het nu al heb gezegd maar ik vind dat altijd een beetje zo dubbel je zult maar iemand in je straat een contact, ja een straat, ja het kan zomaar hè? Ja, misschien moet hij dan ook verplicht verhuizen daarbij maar je zult maar iemand hebben die waarbij een contactverbod hebt die ook in dezelfde supermarkt als jij komt of uh, dat soort dingen dus ja Help! Please, officer. Listen, there's, there's, this guy, I have a restraining order against ja, ja, was literally just maar had, him. Ah, het verant. Maar dat voor hetzelfde geld, komen we hem daar dan tegen, ja. Zonder dat hij dat, zonder dat hij dat wilde. En de bedoeling, dat, totdat zijn bedoeling was. En vervolgens, ga je de politie bellen van, ja, hij loopt hier. een vrouw, bruin. Hoi. Nee, blijf staan. Ja, bent het namelijk. Ik reed iets te hard op eraf. af. <coughs> Anders krijg ik een audio menu te horen. Goed, hé. Hey. Wel even een uh, ID. Ja, even nakijken in het systeem. Wil je is verlopen? Miek, uh, mik, ja. Dat is niet zo handig, doe er iets aan. Ja, had een contactverbod. Uh, staan of iemand anders had ik toch voor tegen jou aan tegen jou staan uh, heb je verbroken ik weet niet wat je hier doet ik weet niet of je toevallig gewoon rondliep de normale procedure is dat ik aanhoud. ga ik dus bij deze doen arrest, en dan wordt dat uh, verder uh, wim niet zo agressief tegen wordt er verder op bureau uh, nagekeken uh, ja ik, ik durf eigenlijk niet te zeggen het is dus geloof ik gewoon aanhouden <coughs> Hé hey, een VOA bus, die gaan jullie binnenkort ook zien. Dat wisten jullie nog niet, maar nu... Hij ah, wel, dat wisten jullie wel voor de mensen die op mijn Discord zitten. Ja, ja, rustig. Ja. Een bericht voor alle wagens. een bericht voor alle wagen. Gunshots reported in downtown Vinewood. Multiple officers down, gunshots reported. weer een vest aangedaan en uh, zou hier om de hoek worden Oh shit, oh shit, Wim, fout keuze, Wim, fout keuze, Wim fouten keuze. Wim gaat dood, Wim gaat dood, Wim gaat dood, oh shit, noodknop. Wim is flink geraakt Ah nee, allemaal in het vest. Ik zie Oh wacht even, is een gezicht? Oh daar komt hij! 1205, ik ben onderweg. Ik kan hem proberen aan te houden. Oké, oh, okay, dat gaat niet weg. Wim, raak eens vriend! Ah, ah, Dit zijn de meldingen die Wim toch gewoon zou moeten kunnen, Het komt dagelijks voor in zijn gebied, maar ja. En daar zijn we weer. Uh, Wim is weer helemaal hersteld, het was gewoon een schaafhondje joh. Niks ernstig maar, hij dacht. Ik ga er even bij liggen. Uh, verdachte is, uh, <coughs> ik denk wel aangehouden, want uh, hij lag op de grond en ik hoorde de sirenes wel aankomen, dus dat komt helemaal maar goed. Velle koplampen, hè, vriend, heb je groot licht aan staan of wat? Klaar. 4, 2. Uh, mogelijk overlast hier beneden en ik heb echt geen idee wat ik hier aan ga treffen. Ben ik vertrouwelijk voor een meter. dat Meldkamer met de plaats, ik ga kijkje nemen. Uh, er staat een wit bolletje bij die lijkwagen ligt er iets onder ik vertrouw dat niet dat ding gaat ontploffen ploffen. Ik, uh, zit daar een lijk in ofzo die me daar gaat schrikken hé hey, vriend dat ding ontploft hoor is ik... okay. het is een prank call maar uh, ik had zo'n gevoel. Waarom staat hij hier zo sowieso helemaal? Niet dat hij is gestolen ofzo. Er zit geen kenteken op man! Hey joh! Dan gaan we het serienummer achterhalen en die kan ik wel vinden. Kijk eens alles in de kenteken op. Ik ga het <coughs> volgende kenteken voor je aantrekken. Twee. Ja, ja, ja. Oké, okay, de eigenaar maar. Oké, hier three, nog aan. aan door. Ja. Rijden zonder helm. Maar is dit een openbare weg? Ik denk het niet. Mag daar dan. Zonder helm rijden dat weet ik niet. Maar ja, ik weet niet of die hier om een industrieterrein thuis hoort. En vanaf nu is hij strafbaar. Ik geef geen voorrang. Het is een uitrijconstructie. Dat betekent dat hij voorrang moet geven aan iedereen die hem voorbij komt. Al komen ze van links of van rechts. Rijden zonder helm geen vorm verlenen, geen kenteken uh, denk ik. Stop voor aan. En op de hoek is een persoon met een mes. Uh. Ik heb ze kenteken, ik ga toch echt naar de persoon die hier iemand kan neer te steken. No, can medical aid requested proceed with caution. mij hebben, geloof ik. We're going down there. Maar laat van Oh, waarom hebben niks? Waarom hebben niks? Waarom hebben niks? Pak je wapen weer. Wat ben je van LSPD? Don't make me shoot you. Vallen, 4, 4, 4, ja. 4, je 4, aangehouden. Ja, ik 4, 4, Oké, ik ga 4, even 4, of je andere dingen bij hebt en dan uh, ga je naar het bureau maar niet de andere verplicht krijg ik een advocaat blablabla. blablabla. Een ik vraag om assistentie. Ah nog een mes bij zich. Oké okay, goed. Dat is verhoor. Ja. We gaan dan meer zien naar de reflective skin. Ah oh, ik kan nog stop politie <coughs> of gewoon politie. Het zijn ook alleen politie. Het kan ook aan mij liggen hoor. dat ik dat fout heb. En gesteld. Vloegte. I. Stop. Stop. Ja, moet hij anders instellen. Nu staat er al eens. Politie. Politie. En nu. Stop. Stop. Stop. Stop. Oké. Okay. En nu staat er weer. Politie. Aha, stop politie. Ah, stop politie. Oké, okay, ik weet niet welke het was. Oh. Maar goed. Heb je hem nou meegenomen? Neem hem mee dan. Want ik ben weer aanzetbaar. En krijg een dronken persoon die hierboven nog even rondloopt. No. Ik vertrouw die dronken personen ook voor geen meter. Die hebben altijd wel een vuurwapen ofzo. Dus ik ga ze van afstand, ik ga hem van afstand benaderen. Laat te vallen wat ik ook heb. C schoot schoten gelost, schot goed. Knieën! Laat te vallen. Handen omhoog. Een bericht voor alle wagens, een ja. bericht voor alle wagens. Ik kan er ook lekker uit, uh, mijn uh, schot, schoten, schot gelost. Uh, in ieder geval uh, in mijn aangehouden. En Eentje uh, in de zuid is niet heel gunstig waar ik heb geschoten. Maar dat was de tweede schot toen hij al op de grond lag. Ook voor deze, Pipo, een... een takeltje, of een takeltje, een uh, transportje. Voordat jullie erover beginnen, ja, ik zal een mes... Ah, dat kan niet meer veilig zijn omdat ik al een mes heb. Hmm. Collega, verjeren hem nog even. Jij, ja, verjeren hem nog even. Dan, uh, Kijk, ik kan hem nu nog snel verjeren maar dan. Ja weet je, je moet altijd even rekening houden met de met de mod. In dit geval wilt hij hem dus nu gaan meenemen en stel ik ben dan aan het vieren, ja dan komt er misschien van her, twee mot zijn tegelijk over dat ding bezig, over dat slag, patiënt bezig, uh, patiënt. verdachte bezig en dan crash je misschien. Dus vandaar dat ik zeg van uh, laat hem maar even. Ja ja tuurlijk. Allemaal in de buurt hier, de voertuig, hier rijdt hij. Ik ga er meteen vandoor. Achtervolging gestolen voertuig, hoge snelheden richting geen idee, noorden ofzo? Zuiden, oosten, westen. Ja, ik heb alles gewoon rijden heel hard. Oké, okay, dus hebben we een Zulu op luisteren. Zulu op luisteren. Voertuig en eerste bericht Oh hier is Ziel. Yeah. Vraag een Zulu en een tweede collega erbij. Hoge snelheid, zegel. Hoge snelheid. Zulu, lijkt gaan even die kant op. Gelukkig rustig. De Zulu vliegt er boven inmiddels. Zulu vliegt er boven inmiddels. Oh. Oké, okay, dat ging niet goed. Team Verkeer zit erachter met de Passat zullen vliegt er boven Dag is gepit lijkt hier gaan we geen risico's nemen aangezien het tankstation was uitstappen Oh, Wim aangereden, dat is niet goed. Nee, jij niet. Uh, Schoten gelost op het voertuig, gereden op een agent in. Uh, lijkt wel geraakt te zijn, maar niet gewond. Soms heb je dat wel, dat dus je ze geraakt, en tot ze dan even later, tot ze dan toch zo ernstig bloedt, tot ze nog neervallen. Ik weet niet of dat bij hem ook kan, tot hij been stopt stop, en tot hij dan dood lijkt te zijn door mijn kogel. Want ja, hij werd toch geraakt in de borst of in de keelholte. een borstholte of in de keel. Uh. Ja, Dit is ook zo jammer. Hè? Dan zit hier een gestolen voertuig en dan rij je het hele voertuig aan. Uh, helemaal kapot. Omdat die gas niet wil stoppen. We hadden gevraagd om te stoppen. Misschien dus stopt hij dan wel gewoon. Zeer hoge snelheden. We zijn echt de brandjesrichtlijnen aan het overschrijden. Maar dat boeit me niks. Oeh, dat scheelt ook heel weinig. Stoeprandje, deze Turan. Die kan alles aan We knallen er net op een stoeprandje En we knallen trouwens ook overal op, op hem Die had het totaal los moeten zijn Hier weer stoeprandje Die sloopt eigenlijk alle banden ermee mee. Die collega's zijn ook ermee gestopt geloof ik kunnen de rijskills van Wim en van de verdachte niet aan. Takawagen van de politie zet hem aan de k Oh! Oh shit. <lacht> is hij nu dood? Wat dat? <hacht> Oeh, ik heb hem in een arm. Ik heb hem arm geraakt, dat is nou, ik altijd dat hij nog niet doorgaat. Na een lang achtervolging of ja lang, nou ja toch wel lang heb ik dan de verdachte aan de kant gezet en uh, heeft veel schade. Uh, zijn auto, of zijn auto wat zeg ik nou, de auto van degene waarvan die gestolen is heeft nog meer schade. Uh, in ieder geval dat mag hij allemaal gaan betalen. En als het eind goed al goed denk ik dan maar zo. Hoorde ik dan? Dat is heel eng. Dat ain't good. Oh, hoorde ik dat? You're a waste of space. Ik hoorde een, een oude vrouw iets zeggen over kittens of zoiets. Of dat is hier in mijn huis. Dat, dat weet ik niet, ik ben alleen thuis. Dus dat zou nog enger zijn eigenlijk. Maar goed, we gaan lekker door. Naar, naar de laatste melding. En dat gaat zijn, X. Vandalisme. Nee, die heb ik nog niet zo vaak gehad, die no podcast we. Hey. En we nog een keer proberen, X. Etm of okay. Oké recht voor ons of eigenlijk nu recht voor ons wordt uh, een uh, zo'n uh, zo ding zo zo zo ik ben er al waardom well oeh lek lek lek oeh nee oh nee nee doen, niet doen, nee nee ik nee niet nee achtervolgen stoppen nee nee goed nee nee nee Nee, ze zegt van, kom uh, op man, kunnen we niet uh, de, de buiten delen? <laughs> dat doet Wim niet aan. Wim is al hartstikke rijk. Je moet eens weten wat voor een auto's Wim allemaal rijdt. <coughs> Lijkt de foto? Ja? Oké. Als ze eenmaal aanhouding uh, gaat transportje deze kant op. Probeer de voertuig te jatten. Uh, gelukkig dus was Wim er op tijd bij. Uh, is Michael. Hoe ga je uit? T, ik moet checken. De uh, cover, ik Oké. De cover, de... Uh, Nederlands woord daarvoor. De uh, voorkant, ja, nee. Uh, uh, weet ik veel. Is moeilijk. De cover is in ieder geval kapot, maar de rest lijkt nog te werken. Dus we bellen de bank. En die gaan een fixer laten komen die dat even helemaal fixt. Ik wil jullie bedanken voor het kijken of jullie een leuke video vonden. Ik zie jullie graag over twee dagen bij een nieuwe video. En dat gaat zijn, als alles mee zit, uh, het MMT. En niet zomaar het MMT. Maar dat zien jullie over twee dagen. Tot dan. Doei.